Inflatie is weer een hot item, in de zin dat het veel te hoog is. Wat doe je daarmee? Is, is dan dit het juiste moment om, uh, om in te stappen? Eden Mujagis leg je uit hoe je kan inspelen op de inflatie. met bijvoorbeeld tech-aandelen? Lies ons van Vanag Europe en investeren met Lies de licht toe waarom de tech-aandelen zo zijn gedaald. En er ligt nog een aantal kansen. Daarnaast kan jij kans maken op een golfclinic bij Raad het Aandeel. Hier is nieuws. Edin, kan jij me misschien wat meer vertellen over het uh, nou ja, beursnieuws? Wat, wat, wat gaat er in deze maand gebeuren of wat, wat zijn highlights waar we op moeten letten? Wij zitten um, inmiddels in een zeer uitzonderlijke situatie die voor heel veel beleggers ook uh, echt onbekend is. Namelijk, inflatie is weer een hot item in de zin dat het veel te hoog is. Um, dat betekent dat de centrale banken met de vet voorop uh, echt niets anders kunnen dan... Uh, ingrijpend ander beleid gaan voeren dan wat we gewijd zijn de afgelopen 10, 15 jaar. Uh, beurzen, beleggers, houden niet van wijzigingen, dat alleen al. En als die wijzigingen ook inhouden dat je van het beleid dat uh, heel goed valt, namelijk steeds lagere rentes naar hogere rentes gaat, dat maakt het niet extra fijn. Nou, uh, die omgeving dus, uh, gewijzigd beleid, inflatie die echt aan de hoge kant is, met een soort saus er bovenop dat er gevochten wordt uh, tussen Rusland en Oekraïne, dat de sancties over hun weer zijn, dat er op geopolitiek gebied spanningen zijn. En eigenlijk zijn er heel veel dingen waar je niet op hoopt die nu samenvallen. Dat verklaart ook uh, waarom de beurs het afgelopen weken echt gewoon heel slecht hebben gedaan. En dat hoort er allemaal bij bij zo'n zo zo nieuwe omgeving, waar uh, bij geld wat ik net al zei, zijn echt heel veel beleggers die dit voor het eerst meemaken. Mm. Je moet je voorstellen, er zijn heel veel mensen die werkzaam zijn in de financiële sector, die beleggen in, op, op de beurs, die hebben uh, nog nooit een renteverhoging meegemaakt. Nou, daar zitten we nu in. Um, dat, dat, dat, dat zorgt gewoon voor, voor onzekerheid, voor spanning. Uh, je weet niet hoe, hoe de markten daarop reageren. Zeker omdat de rentes zo lang heel laag zijn geweest. Dan, dan is het volkomen logisch dat beleggers toch behoorlijk nerveus zijn. Je weet gewoon niet wat er, wat er gaat komen. Ja, want nou ja, voor de mensen die natuurlijk net zijn gaan beleggen, want wat ja. betekent dat wanneer die rentes omhoog gaan want... Als de rentes gaan stijgen, uh, zijn er allerlei investeringsplannen die ineens niet winstgevend gaan worden. Dus dan wordt er minder geïnvesteerd, dan wordt de economische groei lager uh, en, en dat is geen goed nieuws, uh, of in ieder geval minder goed nieuws voor de ontwikkeling van de aandelengoedsel bijvoorbeeld. Dus daar, daar hangt het mee samen. Dat gezegd hebbende... De rentes zijn nog steeds natuurlijk heel laag, historisch gezien. Um, en uh, uh, wat het net over allerlei factoren die negatief zijn voor de beurzen, die nu toevalligerwijs samenvallen. Um, als je wat naar voren kijkt, als je verder naar voren kijkt, dan is er uh, uh, juist meer reden voor uh, optimisme richting het einde van het jaar. En dat hangt bijvoorbeeld samen met het volgende. Inflatie is nu echt aan de hoge kant. Maar een heel groot deel daarvan komt door de eenmalige tijdelijke factoren. Die duren nu wel heel lang, maar die vallen straks een keer weg. En dat straks zal waarschijnlijk in de tweede helft van het jaar zijn. Dus waar je rekening mee moet houden na de zomer, is dat die inflatie gepiekt is tegen die tijd. Dat die weer gaat dalen, langzaam maar wel dalen. Waardoor die centrale banken, zoals de Fed bijvoorbeeld... ...meer ruimte gaan krijgen om het langzamer aan te doen met renteverhoging, ...of misschien zelfs helemaal te stoppen met renteverhoging. En dan kom je in een omgeving waarin de economie gewoon keurig groeit. Niet 4, 5 procent, want dat is toch niet houdbaar. Maar 1, 2 procent is, is, is, is echt goed. Met centrale banken die de rentes niet meer gaan verhogen. Met inflatie die weer zakt, waardoor die lange rentes niet verder hoeft te stijgen. En dan kom je in een omgeving waar dat investeren weer uh, interessant wordt... Waarin uh, onzekerheid weg hebt en als onzekerheid weg hebt, dat is altijd goed nieuws voor de beurs. Zeker, dus er komt meer een bepaalde stabiliteit dan... Uh... Zeker. Uh, wat je nu meemaakt is niet representatief. Daar moet je doorheen. Dit is een soort vuurdoop, zeker als je voor, het, voor het eerst gaat beleggen. Dit hoort er gewoon bij. Ja. Beleggen is echt niet alleen maar stijgende koersen. Dus eigenlijk is ook, tenminste, de beleggers nu, die moeten gewoon rustig aan doen. Niet te gek laten maken niet door raak, alle rode cijfers. Niet in paniek raken. En vergeet niet, dit soort weken, dit soort maanden horen erbij. Beleggen zonder dit, wat we nu meemaken, is eigenlijk geen beleggen. Ja. Maar dit zijn momenten waarop je niet uh, uh, irrationeel gedrag moet gaan uh, vertonen, niet uh, gaan verkopen, omdat de koersen zakken. Je moet je steeds de vraag stellen, als je in een aandeel, of in een fonds, of in een sector, of in een land... Vorig jaar bent gestapt, is er iets wezenlijks veranderd met het oog op de toekomst? Ja. En vaak zal het antwoord zijn: eigenlijk niet. En dan moet je gewoon blijven zitten. En misschien kun je deze weken en deze maanden, zoals nu, mee maakt, kun je ook gebruiken om de aandelen op de sectoren die je op termijn, waar je heel veel vertrouwen in hebt, nu in je portfolio op te nemen tegen ontzettend aantrekkelijke koers. Ja. Ik ben jonger en ik vind de tech natuurlijk wel heel erg interessant. Die, die zijn best wel loon nu natuurlijk, ja. um, ook waarschijnlijk door die, die rentesverhoging. Ja. maar um, het is volgens mij wel een hele interessante markt, juist het, voor later. Het is een hele interessante markt om een aantal redenen. Um, wij weten, dat is geen voorspelling, dat, dat, dat staat gewoon vast, in, het, in, in de westerse landen hebben we te maken met de vergrijzing. Dat betekent dat je in de toekomst, voor economische groei ga je steeds afhankelijker worden van technologisch vooruitgang. Dus die bedrijven, dat zijn de gouden bedrijven van de toekomst. Meer dan ooit tevoren, omdat de aanwas van de beroesbevolking is er niet waar. Dat is één. Twee, um, Vergrijzing betekent dat arbeidsschaars wordt, dat betekent dat de lonen hard gaan stijgen. Tegen bedrijven zijn over het algemeen bedrijven die relatief weinig personeel in dienst hebben. Dus die zijn wat beter. Beschermd tegen die hogere loonstijgingen in de toekomst. Dat betekent meer winst voor uh, als je mede-eigenaar bent. En um, last but not least, um, het is nu heel moeilijk om te zien omdat je midden in, in zo'n nasleep van de pandemie zit en geopolitieke spanningen. Maar als je goed door die bomen heen kijkt, dan zie je het bos van een nieuwe opgaande trend. ...in de technologische vooruitgang. Dat is er al en dat zal steeds duidelijker naar voren komen. En die techbedrijven van nu, dat zijn de bedrijven die later de economie op sleeptouw gaan nemen. Vind je het interessant? Like de post, deel het met anderen. Abonneer en volg ons op socials. Zet je notificaties aan. Ja, uiteraard uh, zitten we nu in een periode met uh, best wel wat onzekerheid uh, op de beurs. Ik denk dat iedereen die uh, zijn portefeuille de afgelopen tijd geopend heeft... Uh, dat wel uh, ook wel gezien heeft. Um, ja, dit heeft natuurlijk met uh, heel verschillende factoren te maken. Uh, geopolitieke onrust. Uh, we hebben de, uh, nou ja, natuurlijk de... oorlog in uh, Oekraïne. Uh, maar inflatie speelt ook mee. En inderdaad dat de FED... Uh, meerdere rente... stijgingen heeft aangekondigd. En ik denk dat vooral dat laatste stukje, dat is interessant voor... Uh, voor nou, het onderwerp tech-aandelen. Want bij tech-aandelen... Heb je natuurlijk een, een vaak groot budget. wat uitgegeven wordt aan research en development. Uh, om dus die groei te blijven realiseren. om die innovatie te blijven realiseren. En dat. Uh, nou ja, juist dat stukje. heeft last van die stijgende rentes. Want stijgende rentes betekent. dat het duurder wordt om kapitaal aan te trekken. dus het, uh, het verkrijgen van leningen. Dus uh, dit soort stijgingen. worden dan verdisconteerd. Nou ja, naar, naar de toekomst toe natuurlijk. En dat maakt dat die aandelen op dit moment lager gewaardeerd worden. Ja, en dan is het natuurlijk de vraag van, van wat, wat doe je daarmee? Is, is dan dit het juiste moment om, uh, om in te stappen? Uh, nou, het is natuurlijk, market timing is, uh, is altijd lastig. Uh, dus uh, om daar maar mee te beginnen natuurlijk. Um, maar het is dus wel zo dat, dat op het moment dat aandelen lager geprijsd zijn, uh, met de verwachting dat ze omhoog gaan. Uh, dan zit je eigenlijk altijd wel goed om, uh, om op zo'n moment in te stappen. Het risico is dat, het natuurlijk nog, uh, dat ze natuurlijk nog verder omlaag zullen gaan, maar uiteindelijk gaat het om dat je uh, op een gegeven moment weer uh, mee omhoog pakt. En, en hoe zou je dan, want tech is natuurlijk ook best wel nou ja, groots, een um, beetje allround, uh, wat voor techbedrijven zijn bijvoorbeeld dan wel interessant, um, en hoe kan je daar als belegger op inspelen? Ja, vanuit ik, uh, van maar ook uh, mijn eigen persoonlijke visie op, op dit geheel, is dat het uh, stokpikking is altijd lastig. Dus uh, dat is natuurlijk de befaamde uitspraak van uh, uh, waarom ga je op zoek naar een naald in de hooiberg als je de hele hooiberg uh, kan kopen. Uh, en ik denk dat ook dit geldt voor de techsector. Uh, dus uh, uh, nu gaan pinpointen van deze aandelen zou ik wel kopen en dit zou ik laten zitten. Daar wil ik mijn vingers niet, uh, niet aan branden. Um, maar ik geloof heel erg in het, uh, nou ja, in het gespreid beleggen, dus, dus in mandjes beleggen. En dat kun je dus zelfs ook voor een, uh, voor een hele sector doen. Dus dan zit je eerder op een, uh, nou, een, een tech-ETF of uh, van ik heeft een uh, semiconductor, dus een, een chip ETF, wat natuurlijk ook uh, veel raakvakken heeft met, uh, met de techsector. Um, dat zou uiteindelijk uh, is, ja, is, is gewoon het beste om, uh, om te doen als je zegt ik wil uh, ik wil nu. Uh, ...profijt pakken van dat de techsector zo laag staat. En nou ja, naast tech en dividend zijn er nog meer sectoren of, of markten die interessant zijn... ...helemaal in deze, nou ja, beetje onzekere, onstabiele tijden? Nou, ik had toevallig uh, uh, onlangs bij uh, RTLZ Voorbeurs ook gehoord... ...dat zelfs de, de grondstoffen uh, het lastig hebben. Dus ook mm. dat is uh, op dit moment in ieder geval niet per se een veilige haven. Uh, nou ja, je hebt het vast waarschijnlijk zelf ook gezien dat, dat crypto ook een hele harde klap heeft gekregen. Dus ja. um, het is eerlijk gezegd uh, echt zoeken naar, uh, uh, naar rendement of veilige havens op dit moment. Dus uh, ja. ja, dat ja, is uh, een lastige als, en als ze dan, Want als ze zo'n klap hebben gemaakt, dan zijn ze natuurlijk wel weer aantrekkelijker om, om nu bijvoorbeeld in te stappen. Ik, ik, ik wil niet zeggen buy the dip natuurlijk, maar ja, sommige markten die, die normaliter veel, veel duurder zijn... En, ja, een beetje overbod zijn of zo, zeg maar. Die, die zouden nu wel aantrekkelijker zijn misschien. Ja, klopt. ja En als je dus ook voor de lange termijn gaat, en, uh, en het, nou ja, dat is natuurlijk de, de befaamde leus, uh, als je het geld kan missen, dan is, uh, zijn deze maanden natuurlijk niet verkeerd om uh, iedere keer met een beetje in te stappen. Uh, ja. En dat is ook altijd mijn, uh, mijn manier van, uh, van beleggen. Dus uh, iedere maand koop je, ja, koop je een stukje bij, en uh, nu koop je goedkoop. Dus je kan het ook zien als een, als een grote sale bij de Zara. Waar alles uh, toch even een rode streep doorheen is gegaan. En uh, 20 of 30 procent korting is. Dus ja, grappig genoeg uh, zijn, dan, is dan iedereen uh, rukt uit. Uh, maar als het ja. op de aandelenbeurs gebeurt, dan is het toch altijd spannender. Dus, uh, ja, klopt. Ik vind het een lange termijn, uh, Ja, <laughs> voor de lange termijn is het, uh, is het geen slecht moment, Raad het aandeel.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 Kuske bedankt haar vrienden. Van ek, adviezen zijn gegeven op persoonlijke titel en onafhankelijk van Kuske tot stand gekomen. Vind je het interessant? Like de post, deel het met anderen. Abonneer en volg ons op socials. Zet je notificaties aan. Deze talkshow bestaat uit drie items. Beursnieuws, Tech vs. Fund, Fire en Crypto. Bekijk, luister of lees deze items via YouTube, Instagram, TikTok of op de website www.kuske.com.